Hi, ik ben Gijs het Hart, jeugdbestuurder bij waterschap Hollandse Delta. Een jeugdbestuurder vertegenwoordigt de taken van een waterschap bij de jongeren. Een waterschap zorgt onder andere voor schoon en voldoende water en voor veilige wegen en dijken. Een van de leukste activiteiten die ik heb georganiseerd als jeugdbestuurder was het organiseren van een debat. Ik heb dit gedaan omdat het debat een van mijn grootste passies is. Daarom roep ik jou ook op, gebruik jouw passie om ook jongeren te betrekken bij het water. Wil jij de nieuwe jeugdbestuurder zijn en in mijn laarzen staan, meld je dan aan.